Omdat wij bij Mobile Vikings weten dat je veel liever naar je favoriete filmpjes kijkt dan naar reclame, hebben we de twee gecombineerd. Je favoriete ja. filmpje en mijn filmpje. Voilà, smart, hè? Maar weet je wat echt smart is? Bij Mobile Vikings surft je en belt je tot 25% goedkoper. hoor. Mobile Vikings. Keep your smartphone smart.